Hallo allemaal, Ruurt Woltering hier. Dit is mijn allereerste YouTube reactievideo In het Nederlands toch wel? <laughs> Vandaag doe ik het nummer Do or Die, een liedje van de metalband Amaranth. Voor dit liedje hebben ze de handen ineengeslagen met Angela Gossel, de voormalige zangeres van Arch Enemy. Zij was, nadat het album Callous Legions was uitgebracht, uit de band gestapt en heeft sindsdien nooit meer de microfoon opgepakt. Wel zit ze nog steeds in het zogeheten Arch Enemy kamp, en managde de beide bands, zowel Arch Enemy als Amaranth. De gitaarsolo op Do or Die wordt gedaan door Jeff Loomis, een van de twee gitaristen van Arch Enemy. Een grappig feitje is dat dit liedje ook een inspiratiebron is voor mijn Nederlands zalige metalliedje Terug naar Huis, net als Serendipity en Enter the Maze, allebei van Amaranth, Twilight of the Thunder God van Amon Amarth, Nemesis van Arch Enemy, Ascension Chamber van Scar Symmetry en Jack of Diamonds van Sonic Syndicate, de clip van Terug naar huis ga ik, als de COVID-19 periode voorbij is, waarschijnlijk in Eindhoven laten filmen. En dan nu, het moment van de waarheid. Hier is Do or Die van Amaranth en Angela Gossop. Oeh, dat ziet er toch al eng uit. Echt heel post-apocalyptisch. Hmm, wie zou dat zijn? Dat masker op haar hoofd? Dat enge lichaam in haar armen. Eens even kijken. Hey, daar is Angela. Oh yeah, daar gaat hij. Lekker heavy. Oh yeah. Dat is erg goed bij de, bij de band. bent. Yes. En Anjas Grunt nog steeds zo goed als voorheen. Absoluut. Break de We do die. Even tussendoor, ik vind de boodschap erachter heel passend. De aarde wordt vervuild en verpest door ons en daar moet echt een keer verandering in komen. We zeggen wel dat het gebeurt, maar aan de andere kant wordt er nauwelijks wat van gemerkt... Dus het echte werk moet nog gebeuren. En nu weer verder. Nou, Olaf weet zichzelf goed eerder zetten als bediende. Oei, al die hoofden op paden. Nog wel Engels als je het mij vraagt. Ik heel creatief voor hoe Einstein en al of die lichamen in elkaar zitten. Wauw! Ellis kan er ook nog wat van zeggen om vissen te vangen. Ugh, wat smerig gezegd. Maden die uit de vissen komen. Uf. Gelukkig komt Angela met de redding. Voedsel in blik. Without... Daar zal er van Jeff Loomis. <laughs> een dansen Olof taboest toch bij komen ook. Wel <laughs> heel leuk. Wauw, wat een hoge noot uithaalt, zeg. Dat doet Elias goed. Hoge uithhaal. Een hele goede noot. Look me in the eye! <laughs> Wat doen ze nu? Burn baby burn! <laughs> Wat gaan ze nu doen? Oh, verdwijnen de oceaan. Wel toepasselijk. Hé, hey, staat een jongetje. Een, op, een doodskop op zijn trui? Hmm, break the routine. Doorbreek de routine. Hm. Nou, ik vind het een geweldig liedje. De videoclip was er ook heel goed bij. Naar mijn idee kunnen vele bands en artiesten hier wel wat van leren. Althans, dat vind ik. Dat was het dan. Mijn allereerste YouTube reactievideo. Laat me even weten waarvoor ik een reactievideo zou moeten maken. Het moet wel muziek zijn, waar melodie of symfonische klanken in zit en het liefst in het Engels of Nederlands, zodat het niet alleen voor jullie, maar ook voor mij verstaanbaar is. Tot later.